Laat ik één ding heel duidelijk maken, je hoeft geen beste versie van jezelf te worden. Je bent goed zoals je bent. Maar op het moment dat jij gaat inzien dat jij de moeite waard bent om moeite voor te doen, is het moment dat jij een betere versie van jezelf wilt worden. En daar heb je geen law of attraction voor nodig of wat voor bullshit dan ook. Want er is geen universum die ervoor zorgt dat jij een betere versie van jezelf wordt. Er is er maar één die daarvoor zorgt en dat ben jij. En dat gaan wij doen tijdens deze dag. Daar gaan we naar op zoek. We gaan op zoek naar jou. We gaan de relatie maken tussen jouw hoofd en jouw lichaam. We gaan jou meenemen... ...in jou als persoon over wie ben jij nu, maar vooral wie wil jij worden en wat heb je daarvoor nodig. Deze dag bestaat uit vier onderdelen en ik wil je een kleine introductie geven van dat je een idee krijgt, hoe ziet dat eruit. En het gaat deze dag om heel veel kennis, maar nog veel belangrijker is dat er die dag geen ruimte is voor escapisme. Je kan niet meer op de vlucht om te zeggen van het komt maandag wel, het komt nu niet meer uit. Ik heb het al eens eerder geprobeerd. Ik blijf nu eenmaal zo. Ik ben nu eenmaal zo. Het lukt me nooit. Deze dag word jij direct in de actie gezet. En ga jij gewoon simpelweg ontdekken waartoe jij in staat bent. En omdat jij direct van mij de opdrachten krijgt om uit te werken en daar direct tot inzichten gaat komen, dan zal je ontdekken dat jij inderdaad in staat bent een betere versie van jezelf te worden. Hoe tof is dat? www.fitspel.nl schuine live event. Ik ben zo enthousiast en ik wil jou zo graag ontmoeten om samen met jou ja, dit mooiste cadeau te geven wat je zelf kan geven. Doei doei!